Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers. Van de stofjes zijn we weer, zonder morgen. Alweer in maart, ah. Ik kan niets vertellen over gisteren, maar ik hoef niets te vertellen over gisteren, want ik ben gestopt met de meiden. afgelopen woensdag heb ik er een punt achter gezet, kon mij niet meer motiveren. Uh, puur een stukje motivatie van de dames, dat vind ik erg jammer overigens, want ik ben nog steeds van overtuigd dat die groep die ik had, uh, dat daar veel meer in zat als wat ze nu hebben laten zien. Ja, als ze uh, niks, zelf niks zou willen doen, als ze uh, die motivatie niet hebben om, uh, om steeds maar iedere week te komen. Natuurlijk is er altijd de vaste uh, groep die welkomt. En als er uh, eentje van die afmeldt, dan heb ik zoiets van uh, ja, oké, okay, dat kan. Natuurlijk, school is belangrijk. Uh, uh, de leeftijd is er natuurlijk ook dat ze gaan, uh, gaan werken. Uh, en ik snap dat dat dan lastig is dat je wat geld wilt verdienen, maar daarentegen je heb je ook opgegeven voor een, uh, voor een teamsport. En, uh, en, Ja, dat is misschien lastig, misschien ben je daar dan weer uh, net iets te, te fanatiek in, maar dan, sorry. Maar dan uh, ga je uh, dat toch proberen zo af te stemmen dat je in ieder geval gewoon kan trainen. Minimaal dan één keer in de week. En als, uh, als dat dan niet, uh, niet mag lukken, dan. Uh, ja. Sorry. En het moment dat je dan steeds weer naar het veld uh, komt. En uh, dan steeds weer moet gaan kijken: hoeveel, met hoeveel ik, kan ik nou weer gaan trainen? Zijn er zes? Zijn er acht? Zijn er tien? Meer waren er niet. Natuurlijk, ja. Ik had last van, uh, van een uh, aantal geblesseerden die dan niet kunnen komen. Wat zijn er drie van de zeventien? Nou, dan heb je er nog veertien over die kunnen komen. En met 6 uh, tot 8 man kun je gewoon geen fatsoenlijke training doen. Zo simpel is het gewoon. En als je dan ook een keer uh, uh, relatief makkelijke oefeningen gaat, uh, gaat doen. Die je dan wel uh, met uh, de aantal kan doen. Uh, spelvorm, reactievorm, uh, bewegingen, uh, noem maar op. En ze hebben er dan geen zin in. Of ze zeggen van, ja dat is niet te doen. Ja sorry maar. Dan uh, nee, dan houdt het voor mij op. En dan zeg ik, het is, uh, het is al het hele seizoen zo. Het is niet dat het, uh, dat het nu na twee keer uh, slechte opdaging dat ik dan uh, stop. Echt niet. Het hele seizoen loop ik al een beetje te emmeren over uh, de, de, de, de inzet, motivatie, uh, teamgevoel. Dus ja, nee ja. Dan uh, nee. Het ging niet. Ik had daar, uh, ik had daar geen, uh, geen, uh, geen fijn gevoel meer bij. En dat is, uh, dat is heel vervelend, uh, zowel voor de club als voor, uh, in dit geval voor, uh, voor Bas, mijn mede trainer, dat, uh, dat ik hem daar eigenlijk mee opschreef. Maar ik moet wel een, een, een goed gevoel hebben bij het trainen, dat ik daar met plezier sta. Ik stond niet meer met plezier daar, omdat ik iedere keer weer moest, iedere keer begonnen weer met een discussie. Over bijvoorbeeld, ja, maar waarom kun je dan diegenen die niet komen, kun je geen sanctie opleggen? Waar een hemelsnaam, bij wie moet ik in hemelsnaam een sanctie op gaan leggen als we net maar 12 man bij elkaar krijgen? Ja, sorry. Dan uh, gaat het niet. Ik had het uh, liefst dan, uh, zeg maar, uh, al is dat ook wel uh, lastig, een, uh, een, uh, een groep gehad van, uh, van een man of uh, 19. Ja, dat als dan drie of vier niet komen trainen dat ik dan ga zeggen van oké, okay, jullie vier zijn niet komen trainen, lekker op de bank. doe Maar als het dan eens een keer zo is en ze vinden het dan niet eens erg om op de bank te gaan zitten. Ja. Ja. Um. Dat vind ik dan weer jammer. Dat is dan, dan is ook. Misschien dat het dan uh, in, uh, in, mijn, uh, in mijn beleving, uh, omdat ik dan zelf wel redelijk uh, fanatiek daarin ben, uh, misschien heb ik dan, het uh, dan een verkeerde eind. Dat ik er misschien te veel druk op leg. Dat kan. Maar ja, aan het begin van het seizoen is mij verteld door de, uh, door de, door de mensen die, uh, die mij gevraagd hebben om, uh, om dit uh, te doen. Uh, ze willen gewoon een uh, goede training. Uh, nou ja, dan probeer je dat en dan uh, blijkt het gewoon uh, ja, niet. Dus, nogmaals, normaal gesproken ik ben ik helemaal niet zo'n uh, zo snelle stopper. Of uh, dat, ik, dat, ik me twee keer, uh, dat ik dan met twee keer stop, echt niet. Ik uh, wil me er best wel in bijten en uh, nogmaals, ik vind het eigenlijk ook, uh, ook best jammer dat ik deze beslissing heb moeten nemen, maar ik, ik moet wel voor mezelf uitgaan. Het zijn wel de vrije dagen, de vrije uren die ik daarvoor moet insteken, of die ik erin moet steken om die, die meiden te trainen. En als ik dan uh, daar geen, geen gevoel heb dat ik iedere keer moet lopen trekken van wanneer kom je nou trainen, kom ik nou eens een keer trainen en uh, weet je, dan houd ik het gewoon op, dan is het gewoon klaar. Dan heb ik daar geen zin meer in, dus. Uh... Nou ja, dat dus. Voor de rest, uh, vandaag weer wedstrijd Julian op het uh, spel. En Nune, uh, ja, het, is, uh, het, het is en blijft toch een beetje een raar seizoen, hoe je het ook went of keert. En natuurlijk uh, kunnen we er nog steeds uh, iets leuks van maken, want uh, we krijgen nu een druk programma. Uh, bijna vrij iedere zondag, er kan bijna niks meer geskipt worden, omdat we natuurlijk door, uh, door corona zijn wat wedstrijden verschoven. Uh, het uitvallen van, uh, van wedstrijden, uh, doordat ze dan uh, zomaar corona hebben of iets dergens, of dat bij ons corona is of iets. Uh, ja, goed, dat. Uh, dus we krijgen een drug -programma, een drugschema. Maar dat geeft niet, dus, uh, dat is niet erg. Dat komt goed. Dus. Uh... Nou, zou ik zeggen bij deze. Uh, vond je het leuk om uh, deze weer te kijken? En uh, natuurlijk weer iets prettiger dan een paar weken terug. Maar goed, dat is natuurlijk logisch. Zou ik in ieder geval zeggen: uh, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan uh, zie ik je volgende zondag weer terug. En dan zou ik zeggen: tjoe!